Ik excuus daarvoor waren het nog even technische perikelen. Maar we zijn van start. Uh, en we gaan het vandaag uh, hebben over de e-circle. Wordt, uh, wordt um, en dat doen we op een dag. En misschien valt het nu ook op in het nieuws. Uh, waarin een schip het Suez-kanaal blokkeert. En dat kost 400 miljoen per uur aan handel. Zo werd berekend. Dus in de tijd dat wij hier met elkaar deze twee uur praten, Is de wereld weer 800 miljoen euro armer geworden. Zou je kunnen zeggen. Um, de e Iser is op 21 januari opgeleverd over handel. De staatssecretaris van IMW. er was toen geen gelegenheid om een breder gezelschap erover door te praten en van gedachten erover te wisselen. en daarom is het initiatief genomen om uh, dit webinar vandaag te organiseren het uh, voordeel van het webinar en de digitale variant is natuurlijk dat er over het algemeen uh, toch wat meer mensen op afkomen omdat die mogelijkheid nou eenmaal wat laagdrempel is en dat is ook in dit geval zo want er zijn met uh, ruim 130 aanmeldingen, die zullen niet allemaal misschien hier zijn, maar we gaan er vanuit dat er toch ruim 100 mensen in dit webinar aanwezig zijn. Mijn naam is Michel Schuurman, ik werk bij NVO Nederland. En ik heb eh, het groot genoegen om naast mij Frank Dietz te hebben zitten. Hoofd van het thema Circulaire economie van BDL. Frank, goedemiddag. Goedemiddag Michel. Kun jij iets vertellen over jouw verwachtingen van vanmiddag en het doel van vandaag? Zeker wel. We gaan het vanmiddag hebben over de ICER eigenlijk op twee manieren. We kijken een beetje terug en we kijken vooruit. En dat terugkijken, dat doen we met de vraag in het achterhoofd. Heeft dat ding nou gebracht wat we van tevoren ervan hadden verwacht? In die zin, er zit kennis in. Die kennis is bij elkaar gebracht door een consortium van kennisinstellingen. Uh, acht, bij de PBL gerekend, acht kennisinstellingen groot. Uh, we hebben die kennis bij elkaar gebracht ten behoeve van beleid, maar ook ten behoeve van bedrijfsleven, ook ten behoeve van NGO's. Eigenlijk een ieder die in de circulaire economie stappen wilde maken. En die ICER beoogt in beeld te brengen, waar staan we nu? Die ICER beoogt om in beeld te brengen, waar zitten handelingsopties? Waar zitten knoppen waar we wat aan kunnen draaien om uit nou ja, resultaten op een andere manier zichtbaar te gaan maken? Wij zijn, tenminste de kennisinstellingen zijn er niet, om de circulaire economie eh, nou ja, in beweging te krijgen en of tot stand te brengen. Daar is de samenleving voor aanzet, daar is ook beleid voor aanzet. Maar het is wel handig als je weet of het werkt wat je onderneemt, of het tot iets leidt, of het resultaat boekt, of het te snel gaat, of het te langzaam gaat. Te snel zal het meestal niet zo gaan, maar goed, waarom het langzaam gaat, waarom er belemmeringen zijn, wat je daaraan zou kunnen doen. Nou, dat is in ieder geval een deel terugkijken, namelijk wat heeft die ICR ons gebracht en in welke mate zijn we daar tevreden over. Maar we kijken ook graag vooruit met jullie en daar hebben jullie een belangrijke rol in, namelijk... Uh, we willen weten wat je nu mist en wat je in de volgende ICR, op in januari 2023, zou verwachten of nodig hebt. Dus wat zou je willen weten, wat we nu nog niet weten? Wat zou je willen meten, wat we nu nog niet hebben gemeten? Enzovoorts. Nou, en daar zullen we jullie ook bevragen op een actieve manier in een break, breakout sessie. Daar zal Michel straks nog het een het ander over zeggen. Met andere woorden, uh, ik wens jullie een genoeglijke middag om nog eens te zien wie en wat er allemaal in die ISA tot stand is gebracht. En ons, eh, nou ja, wens ik ons, wens ik onszelf een ruime oogst toe met ideeën voor een volgende ISA. Michel. Dankjewel Frank. Nou, dat is helder wat we met elkaar gaan doen. Uh, mijn rol is om u door het programma heen te loodsen, zoals Frank al zei. En uh, eigenlijk op hoofdlijnen de komende het uur en drie kwartier gaat u eerst... Kort Iets horen over de ISER. Wat is het nou eigenlijk? Hoe is het tot stand gekomen? Dat doet Michael kies naar van de TBL. Vervolgens gaan we met een aantal kennisinstellingen in gesprek. Want die ISER is niet alleen door de PBL gemaakt. Dat is een samenwerking van RIVM, CBS en de Universiteit Utrecht geweest. En ook met hen gaan we het gesprek aan hoe dat uiteindelijk tot stand gekomen is en wat het opgeleverd heeft. Uh, dan gaan we die deelssessie in. Misschien wel het zwaartepunt van dit programma, wat ons betreft. Want dan gaan we hopelijk van u horen uh, wat u waardeert, wat niet, wat gemist wordt, wat suggesties u heeft. En dat het, uh, leidt. Hopelijk tot een, een rijke oogst, die we later vanmiddag dan uh, even kort met u duiden. Ehm. Uh, na die breakout, dan is er een uh, tien minuten waarin we vanuit de Ramenbank gaan horen. wat zij in de praktijk, misschien ietsje minder macro dan de ISR, maar als bank toch ook niet helemaal micro, maar toch wel een breed scala van klanten die bezig zijn. Wat hun beleving op dit moment is van de realisatie van die circulaire economie, van circulair ondernemerschap, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat geeft hopelijk wat inzicht en inspiratie. Aansluitend, en dan is het half drie, uh, is er een korte break. Dan kunt u eventjes een kopje koffie of misschien wel de hele vroege vrijdagmiddagborrel uh, beginnen. Uh, maar om tien over half drie gaan we wel weer verder met een heel interessant panelgesprek... met de verschillende perspectieven en partijen zoals Frank in het al duiden. Dus vanuit de Rijksoverheid, vanuit transitieagenda's, uh, vanuit bedrijfsleven... en ook vanuit de maatschappelijke organisaties. met elkaar in gesprek. Wat levert die iets erop en wat willen we eigenlijk in de toekomst ermee doen? Um, en dan uh, aan het eind, zo rond de klok van half vier, uh, zullen Frank en ik misschien nog een korte reflectie en wrap-up geven. En dan uh, wensen we u een fijne uur. Dus dat zal het, het programma zijn. En ik wil eigenlijk uh, als eerste het woord gaan geven aan Michael Kisna, die vanuit het PBL een korte toelichting gaat geven over, ja, wat is die eerste nou eigenlijk? Waarom hebben we dat met elkaar gedaan? En wat zijn nou de eerste bevindingen die we hebben? Michael, mag ik jou het woord? Zeker, dankjewel. Um, ik zal even mijn scherm ook delen. Aldert, ik zie toevallig jouw gezicht. Ben ik zo goed te verstaan? Ja, mooi. Nou, <laughs> oh, en dan zijn we niet bij de eerste slide. Dat is ook handig. beginnen we hier. Ja, heel erg bedankt voor deze introductie en deze aftrap. En leuk dat ik uh, hier weer... Uh, iets mag vertellen over de ICER. In uh, een tien minuten zal ik een samenvatting geven van uh, wat we in... Uh, uh, uiteindelijk denk ik meer dan een jaar hebben neergezet. Um, de ICER, de Integrale Circulaire Economie rapportage. Eerst iets over... Um, wat het is en hoe het tot stand is gekomen. Met de ICER willen wij de... voortgang van de transitie naar circulaire economie in Nederland in kaart brengen. We doen dit op verzoek van het kabinet. Um, in januari is de eerste editie verschenen. De bedoeling is dat die... tweejaarlijks verschijnt. En steeds laat zien hoe het ervoor staat met die transitie. Onze ambitie is om hiermee een onafhankelijke wetenschappelijke kennisbasis neer te zetten die inzichten oplevert. Ik denk vooral bij deze eerste ISR met name gericht op inzichten voor het nationaal beleid, maar hopelijk nu al en ook in de latere versies ook voor andere partijen um, inzichten voor het versnellen van die transitie. En deze ISR is, uh, ja, ik bedoel, wij staan hier nu uh, als PBL, als PBL'er vertel ik dit nu, maar deze ISR is uh, in nauwe samenwerking met uh, de kennisinstellingen die deel uitmaken van het de werkprogramma Monitoring en Sturing... Circulaire Economie. Uh, je ziet de... namen hieronder staan en die zullen straks ook nog even... verder uh, aan, boor, aan het woord komen. De ICER... heeft grofweg twee... grote brokken als het gaat om... de manier waarop wij monitoren... Uh, de resultaten laten zien en onze... Uh, conclusies trekken. Als je... denkt aan een circulaire economie, dan denk je aan... grondstoffen. En dan denk je aan de... Uh, wat betekenen die grondstoffen? Wat... wordt ermee gedaan? Wat zijn de voor- en nadelen ervan. Dus als je denkt aan het monitoren van circulaire... economie, dan kom je al gauw op een raamwerk... zoals dit. En wij zeggen... als ik deze figuur samenvat, een circulaire... economie is het geheel van grondstoffen die in economie... inkomen, die in gebruik zijn... die verloren gaan... Uh, maar ook de effecten die... daarmee samenhangen. Want in het... winnen van grondstoffen, het verwerken van... grondstoffen tot materialen en producten... en het gebruiken van producten en uiteindelijk het... afdanken, uh, ontstaan allerlei... effecten. Uh, het kunnen positieve en negatieve effecten zijn, maar denk aan CO2-uitstoot, uh, verlies van biodiversiteit, landgebruik, um, leveringsrisico's, maar ook misschien het creëren van banen, uh, het creëren van waarden. Dit is één deel van het verhaal, als ik het heb over het monitoren van de circulaire economie. Het andere deel is wat wij noemen het monitoren van het transitieproces. Het Rijksbeterprogramma is in 2016 van start gegaan, waarin wat ambities werden neergezet. Wij uh, monitoren nu, maar ja, is er echt... al te verwachten dat je in zo'n korte tijd... al grote verschuivingen gaat zien in het... grondstoffengebruik en de effecten. En daarnaast, zelfs als je wat... trends ziet in die, in die grondstoffen uh, en effecten... weet je dan wat nuttige... vervolgstappen zijn. Of moet je misschien een lage type en kijken, wat gebeurt er nou in de... samenleving? Wat doen bedrijven? Wat gebeurt... er in onderzoek? Wat voor acties... worden er ingezet? Met dat... type informatie heb je wellicht uh, een soort eerste... waarschuwingen of eerste signalen van... zijn we nou aan het voorsorteren op zo'n grote verandering... of niet? En dat is wat wij willen doen... met het monitoren van het transitieproces. Dus die acht radars die u daar ziet, die acht... tandwielen, die laten dingen zien... zoals ondernemerschap, kennis ontwikkelen... Uh, het vormen van een markt, het mobiliseren... van middelen... Uh, en het coördineren van al die veranderprocessen. Dit zijn aspecten die wij ook... in kaart hebben gebracht. Nou, als ik dan nu heel kort even een idee geef van... waar kom je dan op uit? Als we kijken naar het grondstoffengebruik en effecten, dan zien we bijvoorbeeld dat Nederland, Europees gezien, een koploper is. Dat we al 80% van het afval recyclen en dat de efficiency, dus de grondstoffenefficiëntie, eh, is toegenomen. Tegelijkertijd neemt de absolute hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken niet af. Die is al een aantal jaar vrij stabiel. Er is in productieketens voor Nederlandse consumptie steeds meer land nodig. Om de dingen te maken die wij hier gebruiken. Ook leveringsrisico's voor diverse grondstoffen nemen toe. En die treffen vooral de maakindustrie. En uh, tot slot, storten van afval, hoewel het niet, absoluut niet een grote hoeveelheid is, neemt wel weer toe. En een aantal, of zes van de zeven, om precies te zijn, van de overkoepelende nationale afvaldoelen die zijn gesteld, worden naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. Ja, Dat zijn toch trends die je hoopt niet te zien als het gaat om die transitie naar een circulaire economie. Wat zien we dan als we kijken naar wat er in de samenleving gebeurt, of dat transitieproces? Uh, daar vallen een aantal dingen op. Ten eerste zie je dat die transitie echt nog wel in een beginfase zit. Dat de Nederlandse economie eigenlijk vooral nog ja, lineair functioneert. Uh, je ziet wel aandacht voor circulair. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar de hoeveelheid circulaire bedrijven in Nederland, dan is het gros van wat er bestaat bedrijven die al lang bestonden. Denk aan uh, fietsenmakers, garages, kledingmakers... Uh, veel bedrijven die aan reparatie doen. En ook uh, recycling. Uh, dus recyclingbranche is al jaren uh, een grote industrie in Nederland. En dat aandeel circulaire bedrijven neemt ook af, hebben we gezien. Dus dat wil zeggen, het aantal circulaire bedrijven is in de twee metingen die we hebben gedaan wel iets gegroeid. Maar het totaal aantal bedrijven in Nederland is harder gegroeid. Als we dan iets meer inzoomen, en vooral kijken naar de vernieuwing die plaatsvindt... Dus als we kijken naar wat doen nou de innovatieve bedrijven, wat doen start-ups... Wat gebeurt er in uh, onderzoeksprojecten? En waar gaat het subsidiegeld heen? Dan valt op, bijvoorbeeld geïllustreerd in het plaatje wat u hier ziet, dat er heel veel aandacht is voor recycling. En heel veel aandacht is voor technologische oplossingen. Dat zijn dingen die een essentieel onderdeel vormen van een circulaire economie. En tegelijkertijd is een circulaire economie meer dan recycling en meer dan technologische oplossingen. Het gaat ook over dingen zoals modulair ontwerp, uh, het delen van producten, uh, misschien wel het afzien van producten. Allerlei dingen waar je als vuistregel een grotere grondstoffenwist van zou, van, van zou verwachten. Maar die nog minder aandacht krijgen. En die ook gewoon moeilijk zijn om te implementeren op dit moment. Als ik dat dan samenvat in onze hoofdboodschappen en dan hierna nog onze um, aanbevelingen. Zoals ik jullie zie, diverse trends gaan niet de goede kant op. De Nederlandse economie functioneert vooral nog lineair. Um, wat we wel zien is dat de gekozen aanpak van het beleid een gezamenlijke basis heeft gecreëerd... en heeft gezorgd voor structuur. Er zijn prioritaire thema's aangewezen... Er zijn... partijen bij elkaar gebracht, er zijn... plannen gemaakt, transitieagenda's gemaakt. Dus die eerste structurerende stap... is er zeker geweest. Een ander iets wat opvalt, en daar kom ik hier verder op... terug, is dat het beleid vooral inzet op... vrijwillige instrumenten. Dingen zoals... Uh, akkoorden, een plastic pact, een... versnellingshuis, die bedoeld zijn... om partijen samen te brengen, informatie... uit te wisselen. Uh, ...gezamenlijk beeld voor en draagvlak te creëren. De ambities zijn echt fors. 50% minder grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Onze aanbeveling, conclusie aan het einde van de IC is dat... ...om die ambities te realiseren is een intensivering van beleid nodig. En dan denken we aan een aantal dingen. Het gaat bijvoorbeeld om het verder uitwerken van de visie naar een concrete en samenhangende doelenset. Die, die twee doelen die ik net noemde, die hebben een mobiliserende werking gehad, maar om, het op, om echt over versnelling te kunnen gaan spreken, is er nu toch vraag naar en behoefte aan meer duidelijkheid en meer richting. Een andere is bijvoorbeeld het inzetten van meer stimulerende en dwingende instrumenten. Denk aan dingen zoals uh, normen, heffingen en standaarden. Een derde punt. We hebben in de ISAC 2 instrumenten uh, wat meer in detail bekeken. Dat zijn circulaire inkopen en uh, uitgebreid producentenverantwoordelijkheid. Daar zien we kans om die bestaande instrumenten uh, sterker in te zetten om circulair te stimuleren. Door bijvoorbeeld in de tijd op hoog, oplopende eisen te stellen aan circulariteit. Ja, en tot slot. Circulaire economie. Het, het is een thema wat gaat van voedselverspilling tot plastic verpakkingen tot geavanceerde smart industry tot. Uh, modulair ontworpen huizen. Het beslaat van alles en nog wat, van handel tot landbouw, uh, van heel lokaal tot heel mondiaal. Met andere woorden, die circulaire economie vraagt om een kabinetsbrede aanpak. Het beslaat meerdere dossiers en het kan echt wel baten hebben bij het inzetten van uh, de mogelijkheden die er zijn als je een gecombineerde aanpak hanteert. En daar wil ik hem bij laten. Dank u wel voor uw aandacht. Beknopt te zien uh, hoe uh, uiteindelijk jullie met elkaar als consortium uh, dit vormgegeven hebben. Uh, Frank, je bent zelf ook nou betrokken geweest. Uh, als je nou mag zeggen, joh, één punt wat me nou echt nou ja, me in het oog gesprongen heeft uh, in die uitkomst dat me toch wel opviel, wat zou dat dan zijn? Je bent gemeen één, ik doe er twee. Uh, die, de ene is een van, uh, in ieder geval een zekere verrassing zat daar toch wel in, geleidelijk aan wordt het inzicht bij ons. Wet het zich bij ons helder dat recycling staat stevig op de kaart. Dat wordt ook flink gepromoot, ook vanuit de industrie. Dat is het een belang natuurlijk. Maar ik was vergeten, zou je kunnen zeggen, dat het voortgekomen is uit afvalbeheer. Uit stromen van afval beperken en, daardoor, en daarvoor te gaan recyclen. Zonder te letten op de kwaliteit van het recyclaat, zonder te letten op dat het eigenlijk... Een kwaliteit nodig heeft, wil je het als secundair grondstof kunnen gebruiken. Nou, en die slag hebben we dus echt gemist en daar hebben we een stap in te maken. Nou, dat is heel helder zichtbaar geworden in de ISA. Een ander inzicht, ik doe er toch twee, um, ik heb ook langzamerhand het gevoel gekregen hoe belangrijk het is dat er regie is en dat er initiatief genomen wordt vanuit de Rijksoverheid. Dan kun je zeggen, ja, oh, dat is wel vaker zo enzovoort. Ja, er is heel veel wil, heel veel goede wil, heel veel enthousiasme. Er is bijna geen wanklang te vinden. Zoals de ICER die we hebben uitgebracht, heeft weinig nou ja, weerspraak, tegenspraak gehad. Misschien ook omdat er niet al te veel keiharde getallen in stonden, dat het hartstikke misgaat. Maar desalniettemin, er is toch al veel nou ja, erkenning en draagvlak voor dat resultaat gekomen. Maar iedereen zit ook een beetje naar elkaar te kijken. Wat moeten we nou doen? Doen we het wel goed? En wie moet er die eerste stap zetten? En als ik het doe, ben ik dan gekke hinkje niet. Nou, dit is het uitgestreken terrein waar een overheid actief hoort te zijn. En dan weet ik ook wel dat het best moeilijk is om dit goed te leiden. Ja, dankjewel. Opvallend. Dan komen we ongetwijfeld straks uh, in de, in de paneldiscussie op terug. Uh, we gaan nu het gesprek aan met de andere kennisinstellingen. Of in ieder geval een aantal daarvan. Want uh, zoals al gezegd, de ISA is een. Uh, Samenspel geweest van veel instellingen uh, en uh, nou, vier daarvan uh, hebben nu een rol in het, de komende uh, 15 minuten om met elkaar uh, toch wat meer ook duiding aan u te geven als, als luisteraar, als kijker uh, op, de, op dat samenspel, op die samenwerking. Uh, ik zie dat er in de chat al vragen gesteld worden. Blijf dat ook doen. Uh, ik zal niet beloven dat we alles gaan beantwoorden, maar... Er kijken ook veel collega's van de kennisinstellingen mee. Dus ik kan me zo voorstellen dat het wel een rijke discussie wordt. En we zullen zeker die chatline ook na afloop bewaren als input. Um, ik wil graag uh, aan u voorstellen, uh, Gerard Eding van het CBS, Albert Hanemaier van PBL, Jan de Roels van het RGM en Marco Hekkert van de Universiteit Utrecht. En ik wil eigenlijk beginnen uh, om een vraag te stellen aan Gerard. Gerard, uh, er is een rapportage over grondstoffenverbruik in Nederland uiteindelijk. Wat is de bijdrage van het CBS geweest aan dit rapport? Ja, nee, het CBS heeft op verschillende wijzen bijgedragen aan het uh, rapport. Ik denk onze uh, grootste, belangrijkste bijdrage ligt in de materiaalstromen, hè, waar we in kaart gebracht hebben hoe die materiaalstromen uh, van, naar en binnen Nederland uh, lopen. Uh, dat hebben we ook gedaan door, door op een hele slimme wijze heel veel bronnen te combineren. Hè. Dus we hebben internationale handelscijfers, energiecijfers, afvalcijfers, uh, de nationale rekeningen, maar ook uh, materiaalstromen hebben we met elkaar gecombineerd. En dat hebben we ook nog eens gedaan volgens internationaal geldende standaarden op dat gebied. En daarmee heb je een beeld van, goh, hoe lopen nu die materiaalstromen door Nederland? En nog belangrijker, op basis daarvan kan je dus ook heel goed indicatoren maken... die je nu ook in de rapportage, in de ISO-rapportage terugvindt. En daarbij kijken we naar directe effecten daarvan, maar ook indirecte effecten. Dus ook hoe lopen effecten door in hele waardeketens. Nou, dat is denk ik een, een hele belangrijke bijdrage die we hebben, Maar daarnaast hebben we ook heel veel andere dingen samen met de consortiumpartners gedaan. Eh, met CML hebben we bijvoorbeeld naar de voorraden over materiaal in de economie gekeken. En, en, en nog veel meer. En ik moet zeggen, het was ook een ontzettend leuk, maar vooral ook voor ons ook wel een leerzaam project. Om dat zo als kennispartners eh, samen te doen. Ja, dankjewel. Ja, het is inderdaad een uh, uh, uh, rijk consortium. Ik kan me voorstellen dat het ook in de samenwerking misschien toe wel leven zoeken is. Uh, waar, waar ben je trots op qua resultaat? Ja, als ik kijk, waar, waar ik trots op ben, dat is denk ik uh, dat wij ook echt onderdeel hebben mogen zijn van uh, deze eerste ISER. Ik denk dat we ons als kennispartners, dat het ons ontzettend uh, goed gelukt is om gezamenlijk een meer dan uh, volwaardige eerste versie van de ISER uh, te produceren. Uh, die, die versie is nog niet perfect uiteraard. Hè, dat zien we allemaal. Het is de eerste maar nou, ik zie het wel als een hele belangrijke eerste geslaagde stap die we ook met z'n allen gezet hebben. En dat merk ik nationaal aan de aandacht die het krijgt. Maar ik zie ook internationaal. Ik ben ook best internationaal actief. En daar nou, ik presenteer ik regelmatig wat wij op dit vlak doen. Hè, hoe meet je de circulaire economie? Ook internationaal staat dat ontzettend in de belangstelling. En dan zie je dat daar ook met ja, hele grote belangstelling naar Nederland gekeken wordt. Van, bo, hè, wat, wat gebeurt er nou? Hoe meten jullie dat nou? Dat Sanky-diagram wat we maken. Dat, dat nou, trekt ontzettend te veel aandacht. En je ziet ook ja, dat dat ons ook, eh, ja, ook wel op de kaart zet als Nederlands. Want nou, net als wij worstelen eh, ook heel veel landen met, goh, wat is nou die circulaire economie? Vraag één. En nog een belangrijker, en dat is ook een beetje onze taak. Hoe meet je dan ook die circulaire economie? Nou, dat zijn twee vragen die, die eh, nou, echt heel relevant zijn, waar we allemaal het definitieve antwoord nog niet op hebben. Maar we hebben volgens mij wel een hele mooie zoektocht uh, samen aan het maken zijn. En daar ben ik ook wel echt trots op dat dat ook wel gelukt is. Ja, dankjewel daarvoor Gerard. Uh, ik wil graag een vraag gaan stellen aan, aan Marco Hackett, Copernicus Instituut Universiteit Utrecht. Uh, ik denk wel bij velen bekend als een specialist op het gebied van transitiemanagement. En wat je zou kunnen stellen is natuurlijk dat transitiemanagement, kun je hooguit van achteren nog eens een keer terugkijkend beredeneren waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. Uh, en dat is eigenlijk een vraag voor jou, uh, Marco. Uh, die is er, probeert een beetje grip te krijgen op al die zaken die er spelen in de, in de samenleving. Uh, waarom is dat zo belangrijk om het proces enige sturing te geven? Um, nou ja, kijk, zonder sturing uh, gaat dit gewoon niet lukken. Hè. Voor 2050 hebben we echt uh, geen circulaire economie. Als, als we niet de stappen maken die daar uh, nodig in zijn. Het is gewoon niet een... een een proces wat vanzelf uh, als een balletje de berg afrolt. Je, je moet enorm aan de bak om dit met z'n allen voor elkaar te krijgen. En dan is het ook goed om... een soort kader te hebben van doen we dan de juiste dingen om, om daar te komen? En uh, ja, inderdaad wat jij zegt... alleen maar terugkijken, dat is niet voldoende. Je wil eigenlijk op dit moment... een analyse hebben van wat loopt er goed, wat loopt er minder goed... en op welke elementen moeten we interveneren zodat we eigenlijk sneller gaan. En daar hebben wij bij de Universiteit Utrecht veel ervaring in. In het maken van een, een raamwerk hoe je naar dit soort veranderingsprocessen kan kijken. En wij denken dat we wel, grosso modo, de ingrediënten weten. Hè, waar je naar moet kijken, waar je op moet sturen. Om dat transitieproces te versnellen. En ik vond het ontzettend leuk dat we dat ook konden bijdragen in deze ICER. Ja, en als je dan uh, al een klein beetje naar voren misschien kijkt. Hè? Je kijkt naar de volgende editie. Waar vind je nu, met alle beste kennis en, en bedoelingen waar deze is er nog te kort schieten, wat ze nou een wens zijn voor de toekomst, die zegt, ja, als ja... dat nog iets scherper weten te krijgen, dat zou echt helpen. Nou kijk, uh, wat we eigenlijk nu hebben... gedaan, is dat we met die... Uh, met die bril, we hebben eigenlijk gekeken vanuit een... missiegedreven innovatiesysteem, dan zeggen we... de, de missie is 100% circulaire economie in 2050. Het innovatiesysteem zijn al die partijen die daar aan bijdragen... vernieuwing organiseren... en het ook echt uh, realiseren. Um, je, en dat hebben we nu eigenlijk voor, die, voor al die partijen die gezamenlijk werken aan, aan die hele brede missie. En wat we zien is dat er enorm veel variëteit zit. He, bij matrassen gaat het heel anders dan bij kunststofverpakkingen uh, en daar gaat het heel anders dan bij hout in de bouw. En um, ik denk voor de volgende ICER zou het heel goed zijn om um, wat dieper in te zoomen op die verschillen. Dat we een aantal sectoren beter begrijpen, dat we voldoende variëteit hebben in een aantal sectoren zodat we echt de verschillen zien in tempo, maar ook de verschillende uh, belemmeringen. Waardoor ook het beleid um, ja, wat uh, beter in kan spelen op die grotere verschillen uh, in het gehele systeem. Ja, dankjewel. Uh, ik hoor je zeggen inderdaad, het zijn veel verschillende grondstofstromen met veel verschillende actoren. Uh, dus dat maakt het inderdaad per definitie al heel lastig om daar grip op te krijgen en wat staansturing op te brengen. Uh, het RIVM uh, werkt aan een grondstofinformatiesysteem. Uh, en heeft ook in deze samenwerking, uh, wat uiteindelijk allemaal ja, stevige kennisinstituten zijn. Uh, uh, eigenlijk ook wel een belangrijke rol om het grondstofmanagementsysteem dus ook daar verder in te brengen. Uh, jullie doen dat met, met, met veel verschillende instellingen. Niet alleen die, die kennispartners die ik net schetste, maar de periferie zijn er nog vele andere betrokken. Uh, als ik uh, Jan Roels aan jou mag vragen naar het RIVM... Hoe voorkom je in zo'n proces met veel stakeholders dat het een Poolse landdag wordt? Hoe hebben jullie gezorgd binnen die ICER dat dat toch binnen uh, timeframes, binnen budgetten leidt tot uh, een heel kwalitatief goed rapport? Nou, um, we zijn natuurlijk wel gewend om met andere kennisinstellingen uh, uh, samen te werken. Uh, en... Um, dus we kennen elkaar goed, we weten elkaar goed te vinden en we weten ook uh, uh, wat de data van de verschillende partijen uh, betekenen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen om die verschillende datasets aan elkaar te knopen, maar zonder de data van de andere partijen zou uh, het met het grondstoffeninformatiesysteem gewoon niet lukken. Dus de dataset van het CBS bijvoorbeeld, uh, uh, Gerard kan er trots op zijn zonder, de, zonder die dataset... ...zouden wij met GRIS dat grondstoffeninformatiesysteem eh, nergens zijn. Uh, en uh, ik denk dat, uh, dat de leereffecten van het elkaar knopen van die datasets... ...dat we daar nog niet mee klaar zijn. En zeker als je stappen verder wil zetten en verschillende ruimtelijke schalen wil uh, combineren bijvoorbeeld... Uh, ...of verschillende kwaliteitsklassen van de data zou moeten combineren... Dat je, nou ja, dat je nog best wel voor uitdagingen komt te staan. Eh, daar, praten we, hè, daar praten we nu al over, dus eh, ook om de Poolse landdag eh, in de toekomst te voorkomen. Ja, en toch nog de vervolgvraag, dan, want hoe manage je uiteindelijk dat je met veel inhoudelijk deskundigen, waarvan, en dit is een invulling van mijn kant hoor, dus misschien ook een beetje falser zou Frank zeggen, maar waarvan ik me echt voorstelde dat mensen al jaren aan iets werken en denken, en zo moet het gebeuren. En als je dan verschillende van dat soort inhoudelijk deskundigen hebt met een sterke mening, hoe voorkom je dat dat te veel geharder wordt? Nou, ik denk dat iedereen uh, voldoende gecommitteerd is uh, voor het eindproduct. Dus dat vraagt dat je uh, nou ja, niet alleen weet wat je eigen data waard zijn, maar ook dat je het belang ziet van het combineren van data tot een hoger iets. Uh, en nogmaals, we doen dit niet alleen uh, met deze partijen, uh, uh, voor de ICER. We doen het ook in andere uh, verbanden. Uh, dus dat, dat is niet nieuw. En uh, ik denk dat nou ja, de ICER ook laat zien dat dit soort complexe dingen, die kunnen niet door één partij alleen worden opgepakt. Daar heb je elkaar voor nodig. Um, en het is dus ook in het belang van alle kennisinstellingen dat dat goed verloopt. Uh, en, en, uh, en dat gevoel is, uh, is leidend bij het tot stand komen van dit soort samenwerkingen. Ja, mooi. Dus het, het, het doel blijft de baas, ook al dat je soms af en toe als individu denkt van, nou, misschien kan het zo beter. Maar het gemeenschappelijk belang staat duidelijk voorop. Zeker. Ja, dankjewel daarvoor, joh. Uh, Allerghanemey, DDL. Uh, Jouw vraag. Uh, die, die ik oprecht ook echt, echt interessant vind om dat bij jou te horen. Uh, aan de ene kant zoek je een wetenschappelijke uh, uh, ja, diepgang en, en heb je ook een, gewoon een professionele nieuwsgierigheid en wil je het beter weten en, en dieper graven. En aan de andere kant heb je ook een, een pragmatische uh, behoefte om iets op te leveren en ergens een puntje even te zetten voor nu. Hoe vind je die balans tussen dat pragmatisme en die wetenschappelijke professionaliteit? Ja, dat is een leuke vraag. Kijk, het was wel helder dat het rapport in januari beschikbaar moest zijn, zodat het ook een rol kan spelen in de beleidscyclus voor circulaire economie. En dat, dat helpt ook, want jij zei het zelf ook al om op een gegeven moment een punt te zetten. Er zijn altijd meer vragen te beantwoorden, maar gelukkig denk ik, dan komt er nog een tweede ICER in 2023, dus die gelegenheid hebben we. Het mooie vind ik van de eerste ICER die we hebben neergelegd, dat het een overzicht biedt van ja, wat we op dit moment eigenlijk weten, wat voor kennis hebben we beschikbaar. En het gaat voor een deel over onderwerpen waar we eigenlijk... al lang kennis over hebben. Hè, zoals over afval... en recycling. En Gerard meldde het net ook... al. zegt, ja, voor een deel zijn die... ze betreft ook actualisatie, voor een deel betreft... nieuw onderzoek. Maar het gaat ook over... onderwerpen waar we echt nog... Uh, ja, veel uh, meer aan de basis... staan van het opbouwen van kennis. Hè, waar Marco... over sprak. Van Hebben we nou zicht op wat er in de samenleving... gebeurt? En welk deel van de... subsidieregelingen ligt zich bijvoorbeeld al op... circulaire economie. Nou, daar heeft de RVO... dan naar gekeken. En zo'n rapport... begint natuurlijk bij nieuwsgierigheid. Uh, we hebben niet voor niks in... 2018 al een rapport uitgebracht over... circulaire economie en hoe je dat zou kunnen... meten. En dat heette, ja, wat, wat willen we weten... en wat kunnen we meten? En dat begint dus... met de vraag inderdaad, ja, wat willen we eigenlijk weten? En dat heeft geleid tot een structurele... investering in de kennisbasis... voor circulaire economie door het ministerie van... INW, in de vorm van het werkprogramma... Hè, waarvan er nu verschillende leden hier... op tafel zitten, en expliciete vraag van het kabinet naar een... integrale C-rapportage. En daardoor hadden we het voordeel dat een groot deel van die informatie en kennis die op tafel werd gelegd... Eh, die kwam uit het werkprogramma. Dus die grondigheid... waar je het net over had, die zit niet alleen in de ICER, maar die zit ook in de onderliggende rapporten. En wat ik, wat ik aardig vind, is dat we proberen in de ICER ook... Eh, ja, we noemen het dan integraal, maar ik zou het ook kunnen zeggen, verschillende kanten van de medaille te belichten. Eh, dus aan de ene kant is de thermometer in het milieu... en de samenleving, en aan de andere kant ook de spiegel voorhouden... aan de samenleving en beleid, om te zeggen, ja... Eh, Jullie zijn nu op deze manier bezig, en uh, is dat dan ook wat je wil? Leidt dat dan ook tot de gewenste resultaten? En met, met die verschillende kanten van de medaille probeer je zo'n volledig mogelijk beeld te geven. En daar zit ook de, de, de nieuwigheid in, hè, en ook de meerwaarde. Dus aan de ene kant constateer je, wat Michael ook al zei, ja, er is een hoog percentage recycling. En we storten weinig ten opzichte van andere Europese landen. Ja, we gebruiken als Nederlandse economie nog wel heel veel grondstoffen, en we hebben heel veel afval. En we recyclen dan wel veel, maar dat is toch wel vaak nog laagwaardig. Nee, dat is dus duidelijk die twee kanten van de medaille. En dat zie je ook als je kijkt naar uh, ja, wat er gebeurt in Nederland. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van circulaire economie. Maar als je dan alles op een rij gezet hebt, en dat hebben we dus laten doen, ja, Dan zie je, wat Michael ook al zei, dat nog wel heel veel uh, onderzoek en investeringen zijn gericht op recycling. En veel minder op hergebruik en andere uh, hogere R-strategieën. En dat tegelijk beeld zie je ook als je kijkt naar het beleid. Het beleid in Nederland uh, om die circulaire economie op poten te zetten, heeft echt een basis gelegd en structuur aangebracht en logische stappen gezet. Als je kijkt wat de ambitie is, ja, dan is daar echt nog wel, uh, zijn er echt nog wel een paar stappen nodig. Er zijn ook meer dwingende maatregelen nodig. En ja, wat mij betreft het grote voordeel van het werken aan zo'n rapport als de ISE, is dat als je alle informatie op een rij zet, dan kom je ook tot inzichten die je anders niet krijgt. Denk daarbij aan de boodschappen die Michael net presenteerde. Diverse trends genieten de goede kant op. Nog veel aandacht voor recycling. Grote ambitie. Ja, dus er is intensivering van beleid nodig. Als je al die puzzelstukjes niet hebt, zeg maar, dan kun je ook niet tot deze conclusies komen. En daar zit wat mij betreft ook de meerwaarde van het dergelijke integraal rapport. Ja, dankjewel. Dat is een, een goed pleidooi en een warm pleidooi denk ik ook om... ...enerzijds pragmatisch, maar ook met kwaliteit te werken... ...te besluiten dat dit de eerste stap is... Uh, ...en vervolgens vooral naar de toekomst te kijken van hoe kan dat beter. En als het goed is, bent u allemaal nu weer terug in de plenaire ruimte. Uh, nogmaals even excuus voor het ongemak. 80, 90 procent van u is vlekkeloos overgegaan en een 10, 20 procent niet. Uh, en dat trek ik maar even naar mezelf toe. We hadden misschien in de uitnodiging expliciet moeten vermelden... ...dat u uh, nu aan moet melden met het e-mailadres waar u zich ook eerder geregistreerd heeft. Want daar is uh, wat misgegaan. Dat is een les voor ons voor de toekomst. Nogmaals excuus. Uh, maar we zijn weer compleet. We lopen wel daardoor iets uit op uh, schema. Maar ik ga proberen dat uh, zo uh, recht te breien. Zeg maar eventjes dat half vier, hoe dan ook, de uittijd blijft. Dat betekent ook dat ik gewoon uh, zonder verdere introducties en verwijzingen... snel het woord wil geven aan uh, Björn Aarts van de Rabobank. Uh, Björn, ik ken elkaar een aantal jaar en ik heb een enorme uh, waardering voor hem ontwikkeld... omdat hij heel goed in staat is om vanuit individuele klantperspectieven... Toch steeds weer eventjes te boven te gaan hangen van wat zien we nou gebeuren als het gaat over circulair ondernemerschap. Björn, wil jij ons uh, ja, inlichten, inspireren en hopelijk misschien ook nog wel een beetje motiveren met jullie inzichten vanuit de Rabobank? Natuurlijk uh, Michel, uh, hartelijk uh, dank voor uh, de uitnodiging. Mooi om hier uh, te zijn. Uh, mooi ook om te zien uh, zo'n rapport. Ja, dat geeft toch wel aan uh, waar we nu staan als, als Rabobank. Even vragen of de regie mijn presentatie kan delen. Want dat lukt hier niet via Zoom. Um, als het goed is, zou die ergens klaar moeten staan. Even kijken. Er gebeurt wat. Wat is Dat, dat is de goede? Ja, perfect. Um, Hartelijk dank. Um, dus ja, ik wil jullie even kort meenemen in dus het overzicht uit de praktijk. Wat, wat zien we nou gebeuren vanuit het Raadbank, uh, perspectief. Uh, volgende sheet graag. Uh, even heel kort over mezelf. Dus bij de Rouwbank verantwoordelijk voor het hele stuk rondom circulaire economie. Uh, al twintig jaar werkzaam bij de Rouwbank en sinds een jaar of vier actief uh, op het vlak van circulaire economie. Uh, en vanuit mijn rol ook betrokken bij diverse nationale en internationale initiatieven als het gaat om het verder brengen van de circulaire economie. En daarmee probeer ik ze maar aan de ene kant uh, de klantkant te verbinden met de beleidsmatige kant. Dat is denk ik ook wel heel uniek vanuit mijn rol. Dat ik beide kanten uh, ja, probeer mijn invloed in ieder geval uit te oefenen om het mogelijk uh, te maken. Uh, de volgende sheet uh, graag. Ja, dit is in ieder geval uh, even de reis die wij als Rabobank hebben, hebben afgelegd. Uh, daar wil ik jullie eventjes in meenemen, heel kort. Korte terugblik. En uh, uh, kijken waar staan we vandaag en waar gaan we naartoe. Uh, in 2012 zijn we al begonnen binnen Rabo om ja, het, het circulaire economie dat thema te duiden. Uh, vooral de eerste jaren vooral ingezet op... Uh, ja, uh, awareness, bewustzijn. Wat is het nou eigenlijk? We snappen wel... Het. wat kan het betekenen voor onze bank, voor onze, voor onze klanten? En uh, nou, ik moet zeggen dat uh, in 2016 zijn we gestart... met de Circulaire Economie Challenge. samen onder andere met NVO uh, Nederland. En uh, daar hebben we ontzettend veel geleerd. Hè? Van wat, wat, uh, wat voor kansen biedt de Circulaire Economie? Uh, wat, wat, wat hebben onze klanten eraan? Waar lopen we tegenaan? Wat zijn de, de kansen? Wat zijn de barrières? En dat heeft eigenlijk toch geleid dat er ook heel veel uh, ja, bewustzijn uh, gecreëerd uh, is. Uh, daarnaast is toen ook de eerste stappen gezet om samen te gaan werken met andere banken. Om te kijken, goh, wat betekent het nu? Hoe kunnen die op samenwerken? Uh, we hebben toen ook de Circular Economy Finance Guidelines uh, uitgebracht. Als een soort, soort, basis, een soort basis van, oké, okay, als banken kijken we op deze manier naar circulaire Economie. Dat is het wel, dat is het niet. Om een soort baseline te hebben en uh, dat je ook met elkaar uh, gezamenlijk verder kunt. Um, dat is denk ik een heel mooi, uh, mooi startpunt geweest. Voor de rest uh, hebben we gemerkt vooral de laatste twee jaar dat onze klanten uh, enorm veel vragen hebben over de circulaire economie. Uh, en ja, en na volging daarvan uiteraard ook onze collega's die met klanten aan tafel zitten. Uh, dat is enorm toegenomen en dat heeft ons eigenlijk toe, uh, uh, uh, de, de, de, de, de kans geboden om van ja, hoe gaan we dit nou oppakken? We hebben de circulaire economie desk uh, opgezet. Nou, als je een desk hebt, is het heel makkelijk, hè? want dan heb je een loket waar je dingen kunt neerleggen. Nou, we hebben echt een enorme toeloop gezien aan vragen, en, uh, ja, dus, ja, We kunnen wel zeggen dat de circulaire economie, dat uh, werd ook al eerder gezegd vandaag, qua uh, aandacht, uh, potentie, mooie verhalen, echt wel zeg maar, zo'n zo, zo, zo top heeft bereikt. Uh, dat is heel gaaf om te zien. Maar vervolgens, ja, hoe ga je dan verder? Daar komen we zo meteen nog even op terug. Verder is zijn we als bank ook heel actief bezig nu om te kijken hoe kun je die circulariteit meten. We zijn betrokken vanuit de Wild Council bij de Circular Transition Indicator. Uh, want meten, eh, wil je ergens heen gaan, dan moet je ook weten waar je, waar je staat. En dan liefst op zo'n ja, gedetailleerd niveau uh, als, het, uh, als het kan. Um, verder is het zo dat uh, wij uh, ook um, uh, ja, actief zijn met allerlei mogelijke vormen om ook financiering mogelijk te maken. Ja, soms kan een bankair niet. We hebben bijvoorbeeld recent ook een investering gedaan in Shift Invest. Dat is een uh, equity fund hè, die in de vroegere fase ook bedrijven kan, uh, kan financieren. Dat is toch wel nodig, omdat het toch wel uh, ja, ook een bankair soms gewoon niet kan. Dat willen we wel, maar dan kan het niet. Tegelijkertijd kijken we ook van ja, hoe kan het dan wel? We hebben ook uh, een speciale leningen ontwikkeld, de impact leningen. Die specifiek circulaire businessmodellen belonen. Uh, om de stappen die ze daarin gaan, uh, gaan zetten. Daarnaast is het zo dat um, naast de CE-challenge, ja, in deze digitale tijden, hebben we ook een CE-one day, dat we ook digitaal nog steeds blijven inspireren. Die vraag naar kennis, die is uh, nog steeds heel erg groot. Uh, uitdagingen waar we ook mee bezig zijn, die zitten rechtsbovenin staan, zijn de lineaire risico's hè, die de huidige economie met zich meebrengen. Hoe kunnen we dat vertalen? En belangrijker nog, hoe kunnen we de circulaire kansen, hoe kunnen we dat meegaan wegen in onze investeringsbeslissingen? Uh, uh, dat zijn in ieder geval wat uitdagingen die we nu uh, zo, uh, zo voor de dag uh, hebben. Um, dus wil ik wil graag de volgende sheet willen zien. Ja, dankjewel. Uh, eentje terug. Ja, dankjewel. Um, nou, ik denk dat we zeg maar het, uh, het toppunt van uh, bewustzijn wel hebben uh, bereikt. Uh, gezien uh, het aantal vragen, uh, ondernemers zijn absoluut overtuigd van de potentie van circulaire economie. Uh, het, is, uh, het is een fantastisch verhaal. Hier kan eigenlijk niemand uh, tegen zijn. Uh, dat is natuurlijk hartstikke positief. Hè. Als je kijkt, uh, om even een ander geluid te laten horen van de rapportage waar staan we. Uh, nou, de praktijk laat zien dat het echt wel flink leeft. We hebben het afgelopen jaar ruim 350 casustieken behandeld. Uh, we hebben daar uh, ruim 200 miljoen uh, in uh, geïnvesteerd. En nu denk je van ja, nou, dat is best wel een serieus bedrag. Anderzijds, ja, als je kijkt naar de totale uitzettingen die we doen als bank, is het maar eigenlijk een heel klein, uh, klein, klein gedeelte. Eh, er is ontzettend veel potentie nog, uh, nog mogelijk uh, wat dat betreft. Uh, wat we verder zien, is dat er echt een uh, verschuiving nu aan het plaatsvinden is. Uh, om die kennis rondom de economie. Ja, dat is toch best wel goed geland. Uh, de vraag naar financiering, en dat is denk ik wel bemoedigend. Uh, Neemt ook toe. Hè? Je ziet het ook staan. Bijna uh, 80% van de vragen gaat over. Goh, ik heb een circulair plan. Financier mijn uh, bank. Dus daar zijn we volop mee, uh, mee bezig. Uh, wat je vooral ziet, is dat met name in de sector industrie. Uh, en ook al voet naar aardigheid als tweede. Uh, heel veel initiatieven zijn op dat, uh, dat vlak. En uh, maar dat is in ieder geval uh, de trend die wij uh, zien. Uh, maar onverlet blijft in ieder geval uh, dat uh, zowel uh, die kennis, uh, het netwerk uh, en de financiële oplossingen, die drie pijlers, alle drie even belangrijk zijn om uiteindelijk ook uh, ja, een ondernemer verder uh, te, kunnen, te kunnen helpen. Um, nou, waar hebben we het dan eigenlijk over? Uh, mag ik dan gelijk de volgende sheet uh, zien. Nou, waar hebben we het dan over? Ja, dit soort uh, bedrijven die we afgelopen jaar hebben gefinancierd, ik denk allemaal stuk voor stuk prachtige circulaire bedrijven. Koplopers die uh, ja, die potentie van de circulaire economie met volle handen uh, aangrijpen. Uh, het is heel bemoedigend om, om dat te zien. Uh, maar er is één ding wat opvalt. Uh, ja, het is wat lastig om nu interactief te zijn, maar er is één vraag. Wat, wat, wat valt op? Nou, en de vraag is ze misschien in deze digitale tijden ook om mezelf even te beantwoorden. Uh, het zijn allemaal uh, starters. Het zijn allemaal uh, startende bedrijven, scale-ups. En dat is wel heel gaaf, maar willen we echt zo'n impact maken, willen we gaan opschalen, willen we het mainstream gaan maken, ja, dan moeten hier veel meer, uh, uh, ja, bestaande bedrijven, alle opening tussen staan, willen we echt zo maar die slag uh, gaan maken naar een circulaire economie. Ja, dus dat uh, het komt nu vooral van de koplopers en, uh, en van de spannende start-ups. Dat zorgt ook al gelijk voor dat het financieren ervan extra bemoeilijkt wordt. En naast de circulariteit, wat dan uitdagend is, dat is allemaal start-ups. En een start-up ja, is gewoon uh, bankair aan uh, sowieso in de regel best lastig te financieren. Dat is wel een, uh, ja, een complicerende factor. Ik denk dat de verandering heel goed is vanuit, uh, nieuwe, vanuit uh, nieuwe bedrijven. Maar bestaande bedrijven, als die ook die stappen gaan zetten, ja, dan is er ook veel meer mogelijk. Um, graag de volgende sheet. Mag ik de volgende sheet graag? Ja, daar is die. Um, nou, dus even vooruitkijken. Um, wat zijn nou belangrijke zaken? Hè? Want uh, zoals gezegd, uh, er is voldoende potentie. Er is voldoende uh, bewustzijn. Uh, er is genoeg wil om dit voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd ja, missen er best nog wel een flink aantal uh, uh, ja, voorwaarden om uh, het koploperschap, wat we als Nederland op het vlak van circulair uh, hebben, om dat te volledig te gaan benutten, om echt zeg maar, die voorsprong te pakken en ervoor uh, te zorgen dat we ook de gestelde doelen uh, ook gaan, uh, gaan halen. Belangrijk is in ieder geval uh, het meten van circulariteit aantoonbaarheid de toonbaarheid van circulariteit. Uh, wij werken ook veel samen met de Europese investeringsbank. Hè, die steeds meer eisen gaat stellen aan aantoonbare uh, impact. Um, nou ja, dat is soms best wel lastig om die circulariteit echt, echt te meten. Um, recent hebben wij als Rabobank um, een SDG 12.3 lening in het markt uh, gezet. Uh, 12.3 gaat specifiek over de SDG-doel over voedselverspilling. Daaraan hebben wij gekoppeld een objectieve meetindicator wat laat zien uh, wat de progressie is van dat bedrijf op het vlak van voedselverspilling. Ja, dat is natuurlijk weer heel gaaf. Je ziet, hè, je, je wil uiteindelijk echt maar die aantoonbare impact, die circulariteit, die wil je gewoon meten. En dit is eigenlijk wel de toekomst van het financieren, dat we leningen steeds meer gaan koppelen aan prestatieindicatoren op het vlak van verduurzaming en circulariteit, uh, uiteraard als onderdeel daarvan uh, ook zeker. Um, voor is ook wel heel goed om uh, te beseffen van ja, waar, waar zit dan zeg maar, welke knop moeten we gaan draaien? Welke sector loopt goed? Welke sector blijft achter? En we missen eigenlijk wel heel erg veel informatie op, op, op sectorniveau en misschien zelfs op bedrijfsniveau. Waar staan ze nu? Waar liggen de kansen? Um, wat daarbij ook nog uh, een uh, goede factor zou kunnen zijn, een versnellende factor, is, um, uh, is met name de link tussen circulaire economie en uh, de klimaat- en energietransitie. Uh, weet dat er heel veel energie uh, wordt gestoken in het klimaat, om dat voor elkaar te krijgen, energietransitie. Wordt vaak circulair, wordt daar toch als apart onderwerp. Oh ja, we hebben ook nog circulair. Door dat meer met elkaar te verbinden, Om te meten wat circulair kan bijdragen aan die hogere doelen, denk ik dat daar zeker een versnelling gaat, gaat komen. En wij zetten daar ook volop in om dat met elkaar uh, te verbinden. Um, nou, in ieder geval, uh, wat ik al eerder aangaf, uh, die voorsprong die de Nederlandse bedrijven hebben, uh, uh, ja, moeten we zeker pakken en willen we de mainstream bedrijven... Uh, gaan, uh, ja, gaan aanzetten tot seculariteit, dan moet er ook een gelijk speelveld gaan komen. Uh, stop nu vaak bij marktacceptatie. Uh, het gelijke speelveld... Ja, daar is eigenlijk geen sprake van. Dat is wel nodig om um, uh, ja, die volgende stap ook te kunnen, te kunnen zetten. Want als de mainstream uh, bedrijven hierop uh, op in gaan stappen... Ja, dan zal er ook zeker um, uh, ja, dus de versnelling gaan, gaan plaatsvinden. En daarbij is het meten, uh, om te weten waar je staat, uh, cruciaal. Ik ben heel blij ook met deze ICER-rapportage. Uh, en um, nou, wat, wat daar denk ik ook nog aan toegevoegd zou kunnen worden, om nog steeds meer op dieper niveau, sectorniveau, ook daarin te gaan, uh, gaan meten. Um, tot slot, um, ja, samenwerking is cruciaal. Uh, ik wil even noemen dat we deze week is van start gegaan uh, vanuit het duurzame, uh, platform Duurzaam financieren uh, als een initiatief van het ministerie van INW uh, in de financiële sector om te kijken welke barrières zien wij als financiële sector. Wat is er voor nodig om die, uh, die uh, barrières te slechten, zodat wij als financiële sector makkelijker uh, circulaire economie kunnen gaan financieren. Ook een belangrijk onderdeel daarvan is uh, uiteraard uh, de, de, de metrics. Hoe meet je circulariteit? Um, en ja, uiteindelijk uh, is dat wel heel erg belangrijk om uh, ja, verder te komen. En de titel van het rapport was ook, hè, opschalen om te versnellen. En daar is het gewoon meten van circulariteit uh, absoluut van, uh, van belang. Dus ik onderschrijf ook een de, van de hoofdconclusies van het rapport van de ISER. Uh, er is meer dwang en drang nodig. Uh, de vrijblijvendheid moet eruit uit. Uh, om uiteindelijk, zeg maar, onze doelen die we hebben gesteld als Nederland, uh, om die te gaan, uh, gaan halen. Dus uh, dat was mijn, mijn bijdrage. Dank, uh, Michel. Dankjewel Björn uh, voor dat inzicht. Um, en uh, nou, misschien toch nog even twee reflecties naar jou ja, toe. Eén, je, je liet een paar bedrijven zien met wie jullie werken. En uh, ja, wat valt op? Je zei het, een start uh, Wat ook opvalt, als ik er even door mijn oog naar kijk, dat het toch wel aansluit bij de conclusie van PBL: Dat het ook vaak gaat over recycling. Het is nog relatief laag op de r ladder. Uh, ja. Volgens mij zie jij dat ook wel zo, als je je, je reacties zien. De Kom. vraag die ik nog uh, aan je wil stellen: kijk, meetbaarheid op om circulariteit kun je op verschillende uh, niveaus zeg maar die vraag stellen. Productniveau, bedrijfsniveau, ketenniveau, samenlevingniveau. En jullie zijn als bank eigenlijk op die verschillende niveaus actief, want je bent met klanten bezig, klanten zijn met producten bezig. Tegelijkertijd wil je ook begrijpen, dat hoor ik je ook zeggen, of het in ketens of zelfs regio's voor jullie als bank heel belangrijk. Ja. Wat is er wat jou betreft nodig om die verschillende schaalniveaus, waar die ICER dus ook ergens een onderdeel van is, om dat beter aan elkaar te verbinden? Uh, ik denk vooral uh, vanuit ons perspectief, als wij eens een bedrijf gaan financieren, dan wil je zeg maar, op bedrijfsniveau wil je zien waar je staat. Kijk, het ideaal zou zijn als je van, uh, van al jouw bedrijven in een bepaalde sector weet waar zij staan op circulariteit. En dan kun je ook een beetje benchmarken, dan kun je ook zien wat is er nog de potentie. En dat als Raabank willen wij onze kennis die we hebben heel graag delen om onze klanten te helpen um, ja, verder te komen. En zo kun je misschien best practices uit de ene, uh, van het ene bedrijf ook weer helpen uh, met een ander bedrijf om ook verder te helpen. Dus die kennisdeling is cruciaal. En um, ja, nu is zit, het nu zit een, um, um, ja, een beetje zoeken. Je weet, je weet niet waar je staat. En ik denk dat het ja. heel belangrijk is uh, om, uh, om dat op te pakken. Oké, okay. nou, een waardevol punt denk ik ook voor ic 23, om daar in ieder geval uh, wat gedachten over te vormen. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Um, uh. Ik wil alle uh, aanwezigen even de ruimte geven nu om een korte break te houden. Die had ik toegezegd om half drie. Het is ondertussen 14.48 uur, 48, dus we lopen uit, wat ik al zei, ietsje later gestart. En nou ja, in de breakouts uh, duurden ook even iets langer. Uh, dus ik wil jullie verzoeken om in 55 allemaal uh, weer terug te zijn. We hebben zeven minuten met elkaar. Oh nee, dat een keer. dan heb je zeven minuten alleen voordat we bij elkaar komen. En dus ik zie u zo terug. We zijn weer terug. Goedemiddag allemaal. Welkom terug. Ik hoop dat u eventjes uh, de benen heeft kunnen strekken en ook even het, uh, misschien wat kunnen drinken. Uh, we gaan een paneldiscussie voeren. Paneldiscussie Een panel met mensen die vooral uh, iets kunnen, moeten, willen met de uitkomst van de ISA. Uh, vanuit beleid, vanuit bedrijfsleven, vanuit transitieagenda's, uh, vanuit maatschappelijke instellingen. Uh, dat doen we met, uh, met vier panelleden. Uh, ik begin eventjes bij de dames, want tot nu toe hebben we bijna alleen een heren gehoord. Dus er blijven uh, in ieder geval ook twee dames in het panel zitten. Dat is Marieke Spijkerboer, plaatsvanger uh, directeur uh, van de Directie Leefomgeving en Circulaire Economie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom Marike. Uh, Annemarie Ackhorst, uh, een van de voorzitters van de transitieagenda's, nee, van van transitie moet de volgorde goed zeggen. Uh, in ieder geval, zij is de voorzitter van de transitieagenda Consumptiegoederen. Welkom uh, Annemarie. Uh, Chris Lorist is een van de regioversnellers. Zij is actief voor VNO-NCW in de regio Midden en betrokken bij meerdere programma's, rond de Circles. Uh, en Jan Meviersstra van, van Natuur en Milieu. Uh, al jaren ook betrokken bij verschillende transitieagenda's. waaronder die van uh, kunststoffen. Um, en ook in de CER actief in de Commissie Duurzame Ontwikkeling. Uh, welkom alle vier. Uh, idee om met elkaar. dat is hopelijk iets interactief en iteratief. Dus uh, ga ook vooral op elkaar reageren als je daar de behoefte aan hebt. Uh, met elkaar het gesprek te voeren over. Ja, hoe die ISR nou uiteindelijk ook jullie verder helpt in de dagelijkse werkzaamheden en wat er nodig zou zijn om dat in de toekomst nog beter te kunnen doen. En ja, Marieke, dan is het eigenlijk logisch dat ik bij jou de eerste vraag leg vanuit ja, de Rijksoverheid, het ministerie van het IMW. Hoe helpt de ISR jullie nu verder? Ja, dank Michel. En uh, mooi om te zien hoeveel mensen hier op deze mooie vrijdagmiddag uh, uh, allemaal bij zijn. Want... Uh, er ligt ook een uh, rapport waar uh, we met uh, recht trots op mogen zijn. Uh, PBL mag daar trots op zijn, maar ook alle kennisinstellingen die daaraan hebben uh, bijgedragen. Uh, en hebben meegewerkt. Want uh, het is uh, de eerste die uh, in de wereld op deze manier weergeeft hoe uh, circulaire economie in elkaar steekt en hoe je dat kan meten. Zodat je meer uh, kan weten. En dat is iets wat uniek is en uh, daarmee iets om trots op te zijn. Um, het geeft een uh, totaalbeeld en dat is uh, uh, goed. Dus zowel zegt het iets over de grondstofstromen als uh, iets over het transitieproces. En daarmee uh, biedt het uh, weer inzichten om stappen voorwaarts te kunnen zetten. Uh, het laat zien dat we hard aan de slag zijn met heel veel partijen. Uh, en dat we een fundament hebben gelegd voor deze transitie. Uh, we staan weliswaar nog aan het begin, maar het is ook nog een jonge transitie. En de urgentie wordt dan ook nog uh, goed duidelijk uit dit rapport. En uh, in deze fase van de wedstrijd is dat ook heel goed. Want we zijn natuurlijk uh, in afwachting wat de formatie van een nieuw kabinet ons gaat brengen. En uh, wellicht dat het daar ook behulpzaam bij kan zijn. Uh, want in de volgende fase is er meer nodig. Dat komt uit het rapport. Uh, met partijen om ons heen zijn we nu ook een kabinetsreactie aan het maken. Dus wat er precies gaat gebeuren is niet duidelijk. Maar we laten daarin in ieder geval zien wat we nu al wel aan het oppakken zijn. En een van de dingen is dat we bezig zijn met het concreter maken van de doelen. Uh, want dat is ook al eerder aangegeven. Het is belangrijk om concrete uh, doelen te kunnen... Um, formuleren om daarmee beter richting te geven aan waar zijn we nou naartoe op weg. Um, en um, nee, dat is geen sinecure, want dat is ook een lastig onderwerp, omdat uh, ja, waar uh, klimaattransitie met één indicator toe kan, zal dat bij circulaire economie niet zo zijn. Um, maar het is wel van belang en daar zijn we dus ook nu mee bezig. En wat er verder in die kabinetsreactie zou komen, ja, dat zal ...misschien vrij uh, beleidsarm zijn omdat we met een demissionair kabinet zitten. Uh, dus uh, ja, het zal dan aan een volgend kabinet zijn om uh, volgende stappen te kunnen zetten. Maar al met al denk ik dat dit goede uh, eerste stap is geweest uh, voor, onze, uh, voor ons beleidswerk... ...maar ook voor de transitie in er heel, want het geeft ook iets... ...een totaalbeeld voor alle partijen die hiermee aan de slag zijn. Ja, dankjewel. En ik snap inderdaad in deze demissionaire periode dat het dan ook voor jullie even ja, afwachten is, wat kunnen we er exact mee um, Ja, Je zei het al eventjes, en, en ik had het kort met Frank over, dat hebben we niet expliciet gemaakt, maar het is inderdaad een heel rijk rapport natuurlijk over heel veel stromen, over heel veel elementen van die transitie. Um, en dat krijg je bijna niet meer zo vaak mee, omdat gelukkig in het, het digitale tijdperk dat allemaal in pdf gaat, schildert ook een hoop papier. Maar dan is het toch goed, en we hebben die hier eentje, eh, om toch even nog eens fysiek te kijken van ja, het, het is toch, ik laat hem even vallen, dus denk om uw woordjes. Het is een blokpapier, want er is hard gewerkt. Uh, en er is heel veel informatie en het is heel rijk. Uh, en Marieke, je zegt het al, uh, dat, dat biedt heel veel opties voor de toekomst. Ja, het is even afwachten wat de nieuw kabinet ermee wil. Uh, vanuit het uitvoeringsprogramma zijn natuurlijk vijf transitieagenda's aan de slag. En ik ben benieuwd, en die vraag, Annemarie, wil ik aan jou een vraag stellen. Ja, vanuit een ondernemersperspectief, hè, jullie willen uiteindelijk en zijn in de praktijk en het werkt hiermee. Wat voor meerwaarde biedt zo'n ICER jullie in de praktijk? Nou, voor ons is die heel erg belangrijk. We zijn ontzettend blij dat uh, die er is, uh, um, omdat die de urgentie weergeeft, zoals al een paar keer is uh, gezegd. Maar ook omdat je niet opnieuw nog eens een keer de definitie van circulaire economie hoeft te, uh, te geven. Het hoeft alleen maar te verwijzen naar de ISA. Uh, dat is hartstikke uh, uh, fijn. En het is zo belangrijk dat je bijna zou denken dat je het naar jongeren en kinderen moet uh, uh, brengen. Uh, want dan kan het bedrijfsleven het ook lezen. En dan mag ik zeggen, want ik ben onderdeel van het bedrijfsleven. Uh, uh, dus, uh, het is een heel goed, uh, heel omvangrijk rapport. Natuurlijk is er nog hartstikke veel aan toe te voegen. Dat dus zullen we ook met uh, plezier in de komende twee jaren uh, in mee uh, uh, helpen. Um, maar voor de transitieagenda consumptiegoederen uh, um, is het echt heel fijn dat die er is. Uh, um, en wij betrekken in ieder geval vanuit onze agenda uh, en ook andere agendas uh, jongeren en uh, zelfs kinderen van de basisscholen op dit uh, uh, vlak. Nou dat is een mooi streven hè. Ja. Uh, goed, je bent heel positief en terecht denk ik ook uh, Annemarie maar ik wil toch ook nog eens vragen wat, wat mis je nu Waar, waarvan denk je van ja dat vind ik toch jammer dat hoop ik echt in de volgende terug te vinden ja dat is volgens mij een discussie die we met elkaar moeten gaan uh, voeren omdat je de data nodig hebt om hoger in de r ook uh, uh, goed de informatie te kunnen maken en daarvoor heb je CBS als uh, natuurlijk degene die steeds terugkijkt uh, uh, voor ons en die data ook genereert en daar informatie voor uh, maakt samen met planbureaus Natuurlijk heel erg hard uh, uh, nodig. En we hadden natuurlijk een enorme tijd waarin elk individu, elk mens werd gekoppeld aan uh, uh, uh, digitaal. En op dit moment wordt elk product gekoppeld uh, uh, uh, uh, aan uh, digitaal. Dus die digitalisering tussen dat product uh, um, uh, is heel erg belangrijk. Maar dan gaat hier meteen ook een privacy discussie uh, uh, krijgen. En ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar heel slim daar eens over na te gaan denken, hoe we nou uh, uh, al die informatie die we kunnen krijgen uit uh, uh, producten, uh, um, regionaal uh, uh, vaak, die data ook toegankelijk kunnen maken voor het CBS, zodat je hoger op de R-ladder uh, van bezit naar gedeeld gebruik uh, veel beter kunt uh, uh, meten. Ja, dankjewel. Dat is, uh, ik kan me helemaal vinden in wat je zegt. Dat is fijn. Uh, <laughs> uh, ik wil het perspectief van een milieuorganisatie gaan belichten. Want we hebben het natuurlijk tot nu toe vooral over circulaire bedrijvigheid. En, nou ja, Jorik en en uit de Rabenbank is dat eigenlijk een heel positief signaal. Steeds meer bedrijven zijn ermee bezig. Uh, Janne Vierstra, hoe kijk je eigenlijk vanuit een milieuperspectief naar die fase waarin we zitten vanuit de transitie? Uh, ja, heb je het idee dat het milieu al gebaat is bij al die CE-initiatieven? Um... Nou, wat, wat ik het, het mooie vind van uh, dat hele circulaire economietraject waar we met elkaar in zitten, is eigenlijk uh, dat ik vind dat de kwaliteit van het gesprek tussen bedrijfsleven en overheden en milieuorganisaties gewoon goed is. Het is veel meer een vraagstuk over wat voor economie wil je dan wel, uh, in plaats van uh, meer de klassieke tegenstelling tussen kies je voor milieu of kies je voor economie. Um, dus dat is, uh, dat is heel goed. Ik denk, wat ook uh, geweldig leuk nieuws is, is dat uh, Boond, een van de grootste Duitse milieuorganisaties, uh, mij nu benadert om te vragen hoe doen jullie dat nu, dat meten van CE en die governance vormgeven. Dus ik ben uh, de ISER al aan het uh, exporteren, Frank, uh, met jou goed vinden. Uh, en vorige week had ik al uh, Deense collega's van een NGO hierover aan de lijn. Dus, uh, dus er wordt gewoon echt uh, naar Nederland gekeken hoe wij uh, dit doen. En met name die, die draai, in het begin was er al even discussie over, hè, van hoe handig zijn die doelstellingen nou van halveren en volledig circulair. Um, waarbij ik iedere keer ook wel teruggeef uh, van, ja, vanuit communicatief perspectief, uh, prachtig. Maar tegelijkertijd, als je echt, als je, als je wil sturen op waar het je echt om gaat, namelijk die milieuwinst, dan moet je een stap verder gaan en daar zijn we nu mee bezig. Um, wat ik denk dat de uitdaging is, en ook daar zijn al wel wat woorden aan gewijd vandaag, dat is. Hoe gaan we nou zorgen dat... Uh, niet individuele bedrijven een beetje meer... circulair worden? Dat we vooral... Uh, incrementeel gaan verbeteren wat we al hebben. Maar hoe gaan we kijken dat... Uh, dat echte circulaire producten en diensten... en ook uh, die, het nieuwe type... bedrijvigheid wat daarbij hoort, dat dat... gaat groeien en dat dat uh, gestimuleerd gaat worden. En uh, ja, dat is wat mij betreft... de uitdaging voor komend jaar. Ja, ja, en dat... Uh... Die stimulering, die vindt natuurlijk deels plaats bij individuele bedrijven, zoals je zegt, maar, en dat kwam ook wel even naar voren toe, dus, ja, dat, dat bevindt zich ook nog altijd in ketens. En daar kun je vanuit de Rijksoverheid van alles doen, dan kan de Iser wat van vinden, maar eigenlijk dat tussen micro en macro, ja, dat, dat, dat vindt toch plaats vaak in een regio. Uh, en in die zin is het regionaal perspectief iets wat uh, steeds meer aandacht krijgt, en denk ik op geheel terecht, en tegelijkertijd nog allerlei nieuwe vragen <lacht> oproept. Uh, Chris Luis, je werkt bij VNO in CW Midden. Je bent al, nou, ik weet het niet precies, maar volgens mij 4, 5 jaar nu actief met het programma Cirkels in onder andere Gelderland-Overijssel. Uh, hoe heb jij nou, het, uh, ja, in jouw beeld, hoe kan zo'n rapportage van de IESER circulaire economie in de regio versnellen? Nou, ten eerste nog de complimenten dat de rapportage er ligt, want die is vandaag al vaak uitgedeeld, maar uh, dat kan toch even niet genoeg herhaald worden. Uh, en iedereen raad ik aan om het zanki diagram figuur 4 even de komende twee jaar uit het hoofd te leren. Um, maar in dat zanki diagram zien we ook wel wat belangrijks. Uh, namelijk dat een derde van dat diagram is binnenlandse vraag, twee derde van dat diagram is import en export. Um, met andere woorden, wij maken onderdelen uit van internationale ketens. En dan even terug naar de regio, uh, Michel. Uh, wij hebben bij Auping, die hebben we begeleid bij een vraagstuk rondom het recyclen van aluminium. Teruggehaald van Vietnam naar regionale partners. Dat levert dus 70% CO2 reductie op in de keten. Dus met andere woorden, er valt heel veel te halen. En dat klopt ook als je naar het diagram kijkt. Want uh, de binnenlandse vraag, daar moet meer circulaire transacties plaatsvinden in de regio. Uh, maar die buitenlandse ketens moeten we verkleinen, verkorten. En korter, het woord zegt het al, vereist eigenlijk per definitie een stevige rol van regio's. En als we daar dan op inzoomen, en ik denk dat ik niet alleen spreek namens de regio's van VNCW, maar ook lokale, regionale overheden werken we mee samen, NGO's, kennisinstellingen, dat we zeggen wij willen als regio's een stevige bijdrage gaan leveren. Nou, wat, wat zou je dan kunnen doen? Uh, ik zeg altijd maar drie dingen, hè? Uh, gathering, learning, doing. Dus um, Zorgen dat die netwerken gaan, gaan werken in die regio, daar zijn we al mee bezig, maar dat kan het tentje stevigen. Het learning, daar mag echt wel een schepje bovenop. Hè? Dus hoe gaan we nou zorgen dat dat peloton leert wat de winst van circulaire ondernemen kan zijn. Um, en dan vervolgens in doing, ja, ga het maar gewoon beginnen met, met, met ketens of ga maar gewoon reststromen bij je bedrijf beetpakken. Uh, en kijken of je daar, uh, of, of juist een businessmodel, ga daarmee aan de slag. Nou ja, juist dat doen, dat is echt iets van de regio's. Ja, en wat zouden jullie dan vanuit de regio, als je even binnen de context van de ISER plaatsen, wat, wat, wat zeg je vanuit? Nou, dat zouden we echt vanuit de regio toe kunnen voegen in de volgende ISER. En, eigenlijk stel ik twee vragen, uh, dit zouden we wel wensen in een volgende ISER. Wat mij betreft echt gewoon met stip de komende periode op één moet staan, is het, is het vergroten van de vraag. Uh, en het vergroten van de vraag, dat begint bij iedereen die inkoopt. Uh, aan onze kant, met z'n allen, uh, dat geldt voor lokale, regionale overheden, uh, uh, uh, uh, meer circulair inkoop. Als wij de doelstelling van het Rijk willen halen, moet dat percentage niet 10% zijn, maar 30% in 2025. En dat geldt ook voor de grote bedrijven. Uh, dus... dus en dan in de regio inkopen voor de goede orde. Um, dus dat zou echt, wat mij betreft, met stip op 1 zijn. Oké, okay, en daarmee inzicht. We hebben weer de context van ISA. Dus het circulaire inkopen is echt een heel belangrijk punt om hè, die marktvorming en het versnellen van die circulaire economie en ondernemerschap te bevorderen. En uh, beluister ik dan ook goed, dan zeg je, en dat zou ik eigenlijk ook wel terug willen zien in een ISA-rapportage 2023. Ja, hoe staat, dat zou een hele goede toevoeging zijn. Hoe staat het met circulaire inkopen in termen van percentages, hè? ook de definitie daaraan, uh, dan zou ik ook goed vinden dat dat zowel publiek als privaat gebeurt. Laat het, maak het maar transparant. Uh, uh, en Ik denk dat dat een hele mooie toevoeging zou zijn voor de, voor de IC23. Ja, ja, dankjewel. Uh, Anne-Marie, uh, je zei dit al even, ja, voor ons is ook echt het inspireren van de jeugd uh, belangrijk. Ja. Ik wil je graag de vraag stellen, even breder dan uh, alleen consumptiegoederen. Hè? Ik zag Jof Skeuretjes, uh, ook in, de, in deze call en een aantal anderen. Als je kijkt over de transitieagenda's heen, waar zouden jullie nou behoefte aan hebben aan voorzitters van de transitieagenda's als het gaat over een volgende Iser. Ja, dus we willen echt heel graag veel hoger op die R-ladder kunnen uh, meten. Dat is echt heel erg uh, belangrijk en wij willen heel erg graag dat uh, waardecreatie in het lonkend perspectief wordt opgenomen. Dus nu kan je soms de tekst, uh, zonder dat het bedoeld uh, uh, is uiteraard, uh, als behoudend uh, uh, opnemen en sterk gericht op het probleem. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want er is ook een probleem, uh, maar we hebben ook een kans. Het is een kans voor de arbeidsmarkt in uh, uh, uh, Nederland, het is een kans voor onze... Uh, export. Dus we hebben heel veel uh, waardecreatie uh, uh, waar we ook uh, prachtig KPIs op kunnen maken en waar het bedrijfsleven ook goed mee uit de voeten kan. En uh, de jeugd en kinderen betrekken is ze er heel erg oprecht. Dus ik vind echt dat als je staat voor feiten van voor alle Nederlanders dat je dan ook feiten moet brengen aan alle uh, Nederlanders. Maar uh, ik zou dus zelf hebben wij altijd gewerkt met het betrekken van jeugd en jongeren om ook de informatie te vertalen. Dus er is een hele grote groep, hè? wij willen 17 miljoen Nederlanders meekrijgen in deze transitie. En die krijgen wij, hoe, hoe fijn we het ook zouden vinden, niet mee met het mooie schema wat Christian Rist ons net liet zien. Dat is een prachtig schema, maar er zijn... Veel meer mensen die op verre afstand staan van dit schema... dan dat er mensen zijn die dichtbij dit schema staan. Dus dat lonkende perspectief. Welk land maak je dan onderdeel van uit in 2030? En hoe ziet dat er dan voor jou uit? En wat kan jouw rol daar dan in uh, zijn? Dus niet het, het droeftoetergesprek, uh, maar het bruistabletje gesprek... maar dan wel gebaseerd op feiten. En Dit rapport kan ons heel erg helpen om ook die feiten te brengen waar dat die waardecreatie plaatsvindt. Dus waar zit het succes? Wat kunnen we opschalen? Dat is de eerste uh, KPI die een ondernemer neemt. Die wil liever praten over waar die het goed heeft gedaan en hoe die dat knopje verder open kan draaien. Ja, dankjewel. Je krijgt veel bijval ook in de chat, dus dat, dat raakt veel mensen de Annemarie. Uh, ja, je zei ook al, we moeten 17 miljoen mensen meenemen. Dat geldt dus ook voor 17 miljoen mensen. consumenten. Dat wordt natuurlijk ook vanuit uh, ondernemersperspectief of andere uh, richting. Als gezegd, ze ja, als mijn klant niet beweegt consumenten niet om dan wordt het toch lastig om die marktvorming te doen. Uh, Christian had even over de rijksinkopen en ook bedrijveninkopen. Maar het gaat natuurlijk ook over consumenten en over individuen. Uh, Jelme ja, natuur en milieu heeft ook een rol te vervullen als het gaat over. Uh, het voorlichten van, van burgers, van consumenten. Wat zouden jullie nodig hebben om dat in de toekomst nog beter te doen als het gaat over, ik zeg maar even, circulair consumeren, voor zover dat het in Nederland um, nou Wij hebben daar met onze uh, vrienden van Milieu Centrale wel een keer onderzoek naar gedaan. Uh, wat we in ieder geval diep moeten gaan doen, is mensen vertellen dat ze ook nog een keertje circulair moeten gaan uh, consumeren. Want mensen vinden het al ingewikkeld genoeg om duurzaam te consumeren. Um, dus de uitdaging zit volgens mij... er veel meer in. Hoe gaan we nou... laten zien dat al die... Uh, circulaire consumptiemodellen... Uh, dat, dat, dat daar... een bepaalde aantrekkelijkheid in zit voor die consument? En daar zie je eerlijk gezegd dat... Uh, de jeugd... Uh, uh, wel de toekomst heeft. Dus... Uh, auto's delen... Uh, de, de, ja, juist om de jeugd... Uh, vliegt dat? Uh, en, en dat is wel waar het om gaat. En uh, ik heb toevallig... Uh, uh, vorige week uh, mijn, uh, mijn moeder naar de verpleeghuis moeten brengen, maar daardoor blijft mijn vader alleen in zijn huis achter. Die is nog niet te bewegen om daar vandaan te gaan, maar dat is nog wel steeds hetzelfde huis waar wij ooit met het hele gezin wonen. Ja, dat is niet echt efficiënt grondstoffengebruik, zeg maar. En, uh, um, ja, hij is nog niet zo heel gevoelig voor dat soort argumentatie, waar ik hoop uh, de, uh, um, de, de burgers van de toekomst, zeg maar, die de jeugd heeft, uh, dat die dat wel inzien. Dat, we, dat, ja, dat alles wat wij met elkaar gebruiken door de dag geen grondstoffen bevat, en dat we gewoon de zure plicht hebben aan onze aarde om daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Ja, en, ja. Euh, ik heb vertrouwen in de jeugd, die heeft daar veel meer gevoel voor. Ja, dat we moeten grappig moeten kijken naar hoe de jeugd stemt ten opzichte van de rest van Nederland. Ja, precies. En ik hoor je dus ook zeggen, Jammer. Uh, de wens om, uh, en dat zal echt wel een generatie misschien nodig hebben hoor, maar de cultuur omslag te maken naar het denken over bezit. In, uh, in, uh, in relatie tot het denken over gebruik van materialen, grondstoffen en producten. Uh, Interessante gedacht. geweldig. Mag ik er wat aan toevoegen, Michel? Dat mag ik. Ja. Uh, want ik denk uh, uh, dat de, mijn voorgaande sprekers uh, allemaal mooie dingen zeggen. En ook uh, vanuit wat uh, Björn uh, ons meegaf vanuit de Rabobank. Ik denk dat het dus aan de ene kant heel erg belangrijk is om bij alles wat we doen ook goed te uh, vertellen wat dat heeft opgeleverd. Dus welk effect dat heeft gehad, welke CO2 dat heeft opgeleverd bijvoorbeeld. Want dan leg je op die manier ook... De link naar de klimaattransitie uh, en aan de andere kant wat jou maar ook zegt dat we het kunnen verdiepen, dus dat kunnen kijken naar uh, nou welke uh, bevolkingsgroepen zijn nou waar mee bezig, want dan kunnen we daar ook veel meer gericht op uh, uh, handelen, kunnen we daar gericht op communiceren of gericht op uh, beleid voeren, uh, dus dat uh, dat zou kunnen zijn naar groepen mensen, maar je kunt ook denken aan productgroepen of aan grondstofstromen. Dus die uh, slag dieper zou helpen om handelingsperspectief te geven. Dat zou mijn en ik realiseer me dat, dat je hè, na zo, met zo'n eerste rapport uh, hoop je gelijk dat het volgende gelijk alle volgende stappen bevat. Dat zal ook niet zo zijn, Daar, dat weet ik drommels goed. Maar uh, het is wel goed om te wensen en te dromen met elkaar. En als het misschien niet de volgende ISA is, dan is het misschien niet daarop. Dus uh, want mijn hoop is wel dat dit een, uh, een continue uh, rapportagestroom wordt. Ja, dankjewel voor die toevoeging. Misschien uh, dus toch nog een vraag uh, naar jou, Marike, zo richting op het einde. Uh, binnenkort is het World Circuit Economy Forum, wat Nederland samen met Finland organiseert. Um, het werd ook al even aangehaald door een aantal andere sprekers. Er, er komt steeds meer internationaal interesse over wat we doen uh, hier in Nederland. Zowel qua rapportage als ook, ik ben daar zelf wel betrokken geweest rondom Oostenrijk bijvoorbeeld, van hoe, hoe stimuleren jullie ondernemers. Wat heb jij nodig van zeg maar even, de mensen in deze call, de verschillende actoren en, en, en, en, en spelers die circulair rekenen, niet met elkaar proberen te versnellen, om dat ook in mei goed over het verlicht te brengen? En in mei bedoel je? Bij het World Circular Economy Forum. Oké, okay, dat is in 15 en 16 april. Okay. Uh, <laughs> nee, daarom dat ik even twijfelde. <laughs> uh, maar dat is goed om te weten. 15 en 16 april is het World uh, Circular Economy Forum. Uh, nou, ik zou... Uh, kijk, de link wordt al gedeeld in de chat. Dus uh, heb je hem nog niet, dan kun je daar uh, je aanmelden. Want... Uh, dat uh, er komen uh, mooie mensen spreken. Het zou onder andere ook over monitoring gaan. Dus in die zin ook, uh, misschien voor heel veel mensen hier ook interessant. Um, ja, ik zou zeggen, uh, laten we vooral uh, elkaar weten te vinden op het moment dat we denken... Hé, hey, dit is een interessante vraag. Ik kan hem niet helemaal beantwoorden. Maar um, uh, misschien is er iemand anders die die vraag wel kan beantwoorden. Uh, die internationale vraag die er dan is... Uh, dus vooral de verbinding met elkaar zoeken daarin, dat lijkt mij uh, een belangrijke. Ja. Okay. Dus er, is dat antwoord op je vraag? Of? Nou ja, het, het is een open vraag uh, en ik wist niet dat het al half april was, dus dan zal het echt wel redelijk al uh, vormgegeven zijn. Uh, maar ik kan me echt voorstellen dat ook vanuit de ICER, uh, laten we het even weer brengen in de context van deze bijeenkomst, uh, juist omdat er internationaal steeds meer uh, ook interesse ontstaat van hoe dat we dat organiseren in Nederland, dat het iets is wat daar inderdaad... Uh, op het programma staat, zoals je zelf zegt. En mijn vraag was even, als er iets nodig is vanuit jullie kant of mede-organisator van die bijeenkomst, waar mensen in deze call aan bij kunnen dragen, dan, uh, dan is dat misschien nu een moment om te stellen. Maar je zegt ook, ja, dat is vooral de verbinding. En dat is misschien ook precies waar het over gaat. Nou ja, en, en kom vooral ook uh, meedoen, kijken, uh, dat soort dingen. Dus dat, dat ook zeker. Het is een uh, mooi moment. Precies. Ja, dankjewel. Um, Frank. Leer Oei, terug naar jou. Uh, als je dit zo aanhoort en je, en je kijkt door je oogharen heen en je luistert, wat, wat, wat, wat valt je dan op? Nou, best wel veel. En ik probeer nu achter enige rode draden te identificeren. Uh, ik doe een poging aan provies. Um, opvallend is veel aandacht voor doelen. Doelen in de zin van de ambities die we nu kennen vanuit het beleid op tafel gelegd volledig circulair op de lange termijn in 2050. We moeten nog met elkaar wel even een tijdje praten over wat het dan precies betekent. En in 2030 primair grondstoffengebruik, eh, abiotisch grondstoffengebruik halveren. Ja, dat zijn geen operationele doelen. Daar is iedereen het over eens, dat is ook geen verwijt, dat is een constatering. Het is wel een ambitie die beweging brengt. Die laat zien dat het simpel is om je grondstofverbruik brengen. ...radicaal efficiënter te doen zijn. Er is veel verspilling, er is veel mogelijkheden dus om het efficiënter te doen. En je de vraag te stellen, kan het überhaupt niet minder? En nou, daar zijn vele wegen toe, die ga ik nu niet exposeren. Uh, wat wel zichtbaar wordt, is dat dat vele doelen tegelijk kan dienen. Uh, je kunt daardoor beter gaan nadenken, waar, wat voor strategie ga ik daarbij volgen? De Roemruchte R-strategieladder. En laten we het nou niet te veel als een ladder zien, maar in ieder geval als een verzameling van strategieën, waarmee we eh, nou ja, langer met dezelfde grondstoffenbulk ter, eh, uit de voeten kunnen en in wat voor vorm dan ook daarin efficiënter mee om te gaan. En ja, dan zie je een, een worsteling waar wij ook als een kennisinstellingen mee worstelen. Daarom zijn we nu ook aan het werk om na te denken van hoe kunnen we die echt strategieën nou hanteerbaarder maken in de praktijk. Want conceptueel is dat niet zo ingewikkeld. Dan maak je een schema en dan zeg je zo moet het. Ja, maar wat betekent dat nou en waar loop je dan tegenaan en wat zijn de hindernissen Nou, en dan, dan zie ik in bijvoorbeeld de praktijkervaringen die je via de Rabobank vandaag hier op tafel hebben gekregen of van eh, Christ Lorist zie ik nog een paar handvatten. Handvatten in de zin van, eh, neem waar dat er nu vooral starters CE-initiatieven tonen. Misschien gaat dat niet over de volle breedte zo, maar het is toch wel een trend die je zichtbaar maakt. En dan is dus de handvraag, hoe krijg ik tussen de grote groep van gevestigde verdienmodellen een kwartslag gedraaid? Hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? Wat houdt ons tegen om dat te doen? Wie is daarvoor nodig? Gelijk speelveld werd geroepen. Ja, dat hoor ik altijd. Maar wat betekent gelijk speelveld? Dat werd niet gespecificeerd. Ik heb er wel een idee bij. Het betekent in ieder geval dat als je belangrijke waarden toevoegt, bijvoorbeeld minder milieudruk veroorzaken, dat je daar ook echt voor wordt beloond. Als je minder CO2 uitstoot, dat je daar dan ook de credit voor krijgt en dat dat niet ergens verdwijnt of zo. Dat brengt mensen in beweging. Maar misschien ook druk uitoefenen. En net werd ook gezegd door, ik meen Chris, eh, vraag vergroten. Dat is mijn grote wens. En daarin had hij een mix van aan de ene kant, nou ja, het moet aantrekkelijk zijn om... Iets nieuws te doen, andere verdienmodellen, andere consumptiemodellen gebruiken. Er werd nou ja, met enthousiasme naar de jeugd gekeken. Zij gaan het anders doen dan wij. Nou, daar zijn misschien wel aanwijzingen voor. Maar we moeten natuurlijk wel goed blijven volgen wat daar de dan hindernissen bij zijn. Er zijn vele hindernissen denkbaar. En schuine streep, dan moeten ze onderzoeken. En dat is lastig, want dan zal in het ene domein een andere set van hindernissen domineren dan in het andere domein. Uh, maar vergroten van vraag kun je ook doen. Door de druk op de keten te zetten. Gewoon door uh, de eis te stellen dat we of secundaire grondstoffen verplicht voor een deel zullen stellen. Of oplopend percentage secundair grondstoffengebruik aan de orde gaan stellen. Althans, we moeten erover nadenken. Ik zeg niet dat het moet, even voor alle helderheid. Maar we zouden erover na kunnen denken. En dan weet ik ook wel dat er in bepaalde uh, delen van de samenleving echte hobbels over, uh, moeten worden overwonnen. Een andere is dat een heel aantrekkelijke optie. En dus steeds de vraag, en daar ben ik dus de wetenschapper voor, wat houdt ons tegen? Wat belemmert? Wat is de reden dat we het niet doen wat zo voor de hand lijkt te liggen? Want iedereen is enthousiast. Iedereen ziet de lol en de aantrekkelijkheid van efficiënte omspringen met die grondstoffen. Met alle voordelen die daar vooraan of achteraan in de keten ervoor zijn. Maar nadenken over waarom het zo voor de hand liggende niet gebeurt, onze taak, en het weer terugkoppelen aan... Degenen die aan verschillende knoppen in de samenleving zitten, om er dan iets mee te doen. En die dan weer terugleggen aan die kennismakers, of kennisverzamelaars moet ik misschien beter zeggen. Van joh, hier lopen we tegenaan. Je zegt wel, maar... Was, ja. Ja. Nou, ik, ik ben ik nog ben gewoon maar gaan praten. Volgens mij destilleer de vijf rode data uit. Oké. Okay. Uh, like, maar okay, ik heb ze niet verteld. Dus dat is, uh, dat is fijn. Ja. Um, we naderen het einde. En ik wil uh, allereerst van harte uh, alle inbrengers uh, bedanken voor hun inbreng. Uh, en dan begin ik even van achter naar voren. Ik doe het uit mijn hoofd. Ik hoop dat ik niemand vergeet. Maar uh, Jelmer Vierstra, Chris Lurist, Annemarie Raukhorst, uh, Mariek Spijkerboer, Jörn uh, En uiteindelijk, en dan kom ik bij de kennispartners terecht, uh, Gerard Eding, Albert Hanemaier, Marco Hekkert en Jan Roels. En heel bedankt voor jullie bijdrage en inbreng. Uh, het heeft uh, denk ik voor velen in deze call wat meer context gegeven aan de ISER. Uh, wat kan ik ermee? Wat moet ik ermee? Wat kan ik er nog bij uh, verwachten in de toekomst? En misschien ook wel hoe kan ik eraan bijdragen. Ik wil vooral u bedanken uh, voor uw inbreng en de bijdrage. Ik hoop dat het uh, onder even technische hiccups een, een waardevolle breakout sessie voor u was. Uh, mocht u nou toch nog nabranders hebben of zegt ja, content niet kwijt, want het was te kort. Zet het vooral in die chat. Die blijft echt nog even openstaan tot half je Daar kunt u ook nog ideeën in kwijt. Ehm... Um, en uh, dan wil ik Frank, jou enorm bedanken voor uh, de mogelijkheid om dit zo samen te doen. En ik wil tot slot, uh, niet alleen het BDL, maar eigenlijk alle kennispartners enorm compliment geven voor hun vooruitziende blik. Want ik begon uh, de, deze, dit webinar eigenlijk met de opmerking dat er een boot vast ligt in het Zuurskanaal en die kost elk uur 400 miljoen. En wat staat er op de voorkant van de iser reportage Ja, u kunt het misschien zien, u zit hier die boot. Dus dat wisten ze toen al en dat vind ik toch echt. Uh, enorm van vooruitziende blik uh, uh, gelden. Dank jullie wel. Fijn weekend en ongetwijfeld tot een ander moment. Dank wel.